Oudrik van de Kerkhoff uit Beuningen van Boost 11 is vandaag onze studiegast en hij is onder andere de zaakwaarnemer van ex-Groningen trainer Frank Wormoet en van herenveenkeeper Andries Noppert, de aranje revelatie van het WK in Qatar. En daarnaast is hij ook nog steeds supporter van tweede klasse Beuningse Boys. Rodrik, welkom. Dankjewel, Sander. Rodrik, waar zullen we beginnen? Zullen we met Michel Vlap beginnen, want Michel Vlap is ook een van jouw protagees. De vloek van Vlap, noemt ze het op de televisie. Ja, had een jaar niet gescoord bijna. En dat gaat wel vreten aan een nummer 10 van FC Twente. Ja. Zeker als je van Anderlecht komt en je uh, dat er daar altijd een paar in hebt geknald. Het lijkt erop dat hij zich bij Twente op zijn plaats voelt. Ja, bij Twente voelt hij zich heel erg thuis. Ja, ja past hij ook heel goed als Fries. Uh, goed, uh, en dan uh, Frank Woormoet. Het is een, een trainer uit Duitsland. Die is. Uh... Hoofdtrainer geweest bij, bij Heracles Almelo, die werd daar op de laatste dag van de competitie, eigenlijk voor het begin van de na-competitie, werd hij bedankt voor zijn werkzaamheden. Aparte constructie. Heracles ging, ging degraderen toch nog in die na-competitie. Hoe heb je dat mee, meebeleefd? Ja, ik was in het stadion in, bij de allerlaatste wedstrijd tegen Sparta. Ja. En wij wachten op een doelpunt uit de Goffert. Want als daar gewoon een doelpunt gevallen was, was Herakles gewoon erin gebleven. Ja. Want NEC speelde op dat moment tegen Fortuna, hm. als ik me niet vergis. Ja, ja. De wedstrijd van Fleming. Ja, en uh, daar haalden ze nog een bal van de lijn. Dat kreeg ik door met allerlei appjes. Ja, ja en uh, die winnen dan niet. NEC. En dan uh, ja, moet Herakles uh, de na-competitie in. En dat was uh, een vervelende zondag. Maar goed, dan krijgt Frank moet ook te horen van, luister, we gaan het niet met jou doen, we gaan het uh, met jouw assistent uh, doen. Dat was denk ik ook uh, een verrassing. Um, ja, in het voetbal ben ik niet zo heel veel verrast meer. Maar um, dit was inderdaad een verrassing. Ja. Ja. Ging in Groningen van start en dat werd ook een, een hele lastige. Ja, bij Groningen hadden ze een, een heel plan wat ze besproken hebben, een half jaar daarvoor al, voordat hij aan de gang ging. En dat plan was erop gericht om Groningen weer terug te krijgen op Europees niveau in drie jaar tijd. Uiteindelijk zijn het vier maanden geworden. Mm -hmm. En dat heeft te maken gehad met het feit dat op momenten dat je een club wil veranderen, op verzoek van de club, want dat was de nadrukkelijke opdracht, Verander deze club, verandert dit team, verander de staf, want uiteindelijk moeten wij in level hoger. En dat niveau wat wij hoger willen, ja, daar horen andere maatstaven bij. Ja, en uh, die maatstaven worden wel gelegd, maar dan zie je toch dat in het voetbal, maar dat is eigenlijk in ieder ander bedrijf, op momenten dat je veranderingen gaat teweegbrengen, er altijd mensen in verzet komen. Nou, dat hebben we gezien. En de vraag is dan van, ja, dat verzet, wat doe je daar dan mee als club? Ga je daar dan uh, in mee? Zeg je van, nee, we hebben een trainer gekozen om, uh, om juist te veranderen. En jij als speler of als technische staf gaat daar in mee? Nou, we hadden gedacht en gehoopt dat het laatste uh, het geval zou zijn. Hè? Dat iedereen meeging in die veranderingen. Um, maar helaas, dat bleek niet zo te zijn. Dus de rugdekking vanuit de directie was uh, nul? Weinig. Ja. Daar heb je zelf uh, als zaakwaarnemer over uitgelaten in de, in de, in de, in de, via een podcast. Ja. Op een gegeven moment komt uh, de media in opstand. Ja, dat is ook bijzonder. Uh, de media mag de maat leggen bij, uh, bij iedereen. Ja. En als je dan een keer wat terug doet, dan uh, kom je zelfs uh, in alle programma's die er maar uh, zijn. Mm -hmm. Ja, mijn trainer was uh, op dat moment in, uh, in problemen. En problemen uh, nog niet zozeer van, uh, van voetbalachtige dingen, maar uh, de druk kwam er heel erg op. De steun viel weg intern. Ja, en dan uh, kun jij als maar uh, één ding doen, je kunt, uh, of twee dingen. Je kunt denken bij jezelf, nou laat maar zitten, uh, we nemen de afkoopsom en we zijn klaar. Mm -hmm. Of je probeert voor die man nog uh, op te komen. Nou, dat hebben we gedaan. Ik heb een podcast opgenomen met Gerry van Kampen en uh, ik heb daar verteld wat ik ervan vond. En het rare is dat als je nu terugkijkt naar die periode, dat eigenlijk alles wat ik daar gezegd heb, hoe, en niet arrogant bedoeld, maar wel eens uitgekomen. Ja. Frank Wormoet moest het veld ruimen bij, bij Groningen. Uiteindelijk moest ook uh, Mark uh, Vlederus uh, het veld uh, ruimen. Groningen staat op uh, degradatieplek en niet zo'n beetje ook. Dus het is allemaal kombaar en kwel. Nou ja, kijk, we hebben het in die podcast er destijds ook over gehad. Als je niet verandert, dan blijf je krijgen wat je tot dan toe gekregen had. Want ja. het was het seizoen ervoor natuurlijk niet anders dan dat het op dat moment was. Weinig punten. Ja. Frank had uh, 12 punten uit 14 wedstrijden. Nou, toeval wil dat uh, deze laatste 14 wedstrijden na het vertrek van Frank vijf uh, punten hebben opgeleverd. Mm -hmm. Dus ja, je kunt niet zeggen dat er daar een verbetering heeft plaatsgevonden. Sterker nog, uh, ja, ze moeten nog heel hard voetballen om uh, er proberen nog in te blijven. Er is wel een wondertje voor nodig. Maar ja, in voetbal kan alles. Uh, ja, en, uh, en ik vond het een, een hele onterecht ontslag en ook een heel onnodig ontslag. Uiteindelijk is het uh, nog een stukje rechtszaak uh, geworden, die jullie uiteindelijk uh, gewonnen hebben. Ja, dat ging over een artikel in het, uh, in het contract, waarin Groningen een uh, contract voor bepaalde tijd nog bepaalder wil maken op momenten dat uh, de trainer zou vertrekken. Nou, wij waren het er niet mee eens, maar ja, uiteindelijk uh, wilde Frank daar graag naartoe. Dus dan, uh, dan onderhandel je daarover. Uiteindelijk heeft de rechter bepaald dat uh, dat niet mag. En uh, daarmee heeft Frank de rechtszaak gewonnen. En het allerbelangrijkste was dat hij uh, gerehabiliteerd werd in zijn vakkennis. Omdat niet was vastkomen te staan dat, uh, dat Frank uh, gefaald had als trainer. En dat was eigenlijk het allerbelangrijkste wat daar in die rechtszaak uh, plaats heeft gevonden. Waar gaat die trainen? 2023-2024. Um, ik heb veel contact met hem en uh, wij zijn uh, van voornemens om eens uh, rustig aan weer te gaan kijken waar de uh, mogelijkheden liggen voor hem om, uh, om te gaan trainen. Hij wilde eerst graag deze arbitragezaak afwachten. En uh, nieuwe tijd om uh, de horizon te verbreden. Een ja. uh, totaal andere klant van jullie uh, bij Boost11 is uh, Andries Noppert. Andries uh, is uh, heel lang onder de radar gebleven met zijn 2,3 meter. Drie. Uh, heeft uiteindelijk het geluk gehad, en dat is ook voetbal, dat hij uh, ja, onder de hoede kwam van een trainer die het in hem zag zitten. En uh, dat was Kees van Wonderen. En uh, daarna is hij gaan keeper, is goed gaan kepen. Ja, en dan uh, is de voetballerij ook zo dat er dan in één keer uh, vijf clubs uh, waren waar hij naartoe kon. Uh, daar heeft hij de keuze uitgemaakt om voor Heerenveen te kiezen. Naar huis te gaan weer. Om ja, bijna weer naar huis te gaan. Ja. En uh, ja, dat ging dusdanig goed dat uh, Louis Vergaal en Frans Hoek hem hebben gekozen om uh, in het Nederlands elftal uh, te gaan plaatsnemen. En de verrassing was nog groter dat hij in de basis kwam te staan. Ja, en uh, vervolgens uh, daar goed presteren. Ja, hij heeft uh, prima wedstrijden gekiept. Heb ik naar de hand gezien. Maar je hebt, <lacht> je hebt ze niet gezien? <lacht> <lacht> ik heb ze niet rechtstreeks gezien, nee. En uh, Ik kan je ook uitleggen waarom. Uh, Andries komt uit een situatie waar we allemaal weten dat het niet makkelijk was. Ja. Hij heeft in Italië ook verschrikkelijke dingen meegemaakt. Oh, is ja. bijna door iedere trainer en, en keeperstrainer miskend en krijgt dan een kans in het Nederlands elftal. En ik wist dat daar zoveel van afhing van dat Nederlands elftal, dat, ik, dat het me veel werd. Mm -hmm. En uh, ik tegen mijn vrouw zei van, uh, lieverd, ik ga een eindje wandelen. Dat was eigenlijk de eerste wedstrijd en dat beviel me zo goed, want dan krijg je ook een stukje bijgeloof. Want dat is ook in het voetballen, dat heb je bijgeloof. En dan ga je maar de tweede keer denken, nou laat ik maar weer gaan wandelen. Ja. Ik neem aan dat er heel veel clubs met jullie contact opgenomen hebben, Johan. Is die te halen? Nou, daar, daar is, dat is tweeledig. Uh, A, er wordt wel veel geïnformeerd, maar dat is kijken niet kopen. Ja. Um, wat er uh, aan de hand is, is dat de echte topclubs in Europa... willen graag zien dat je over een bepaalde termijn goed presteert. Ja. En ze vinden dan vijf wedstrijden eigenlijk te weinig... op het hoogste niveau wat je maar kunt halen. Dus dat is aan de hand met die clubs en uh, ja, een blessure helpt natuurlijk ook niet in, uh, in het verkopen van een uh, speler. Dat zijn toch uh, jongens die dan aan jullie uh, verbonden blijven. Dat betekent toch dat uh, jullie van Boost Eleven uh, iets goeds doen. Wat, wat, wat is jullie afwijking ten opzichte van uh, de makelaars die toch geen beste uh, best, uh, image hebben? Uh, nou ja, ik, of voor de anderen kan ik niet praten. Wij, wij doen gewoon verder normaal tegen spelers. En uh, we maken de boel niet mooier dan het is en ook niet slechter dan het is. En uh, we zijn er voor mensen op momenten dat we er moeten zijn. En uh, ik begrijp ook dat we redelijke contracten voor ze regelen. Dus, uh... Laten we dan even zo. In ieder geval uh, Roderick, dank voor jouw komst. Graag gedaan. Mm, dank voor je opwaardigheid en uh, veel succes met uh, Boost11. Dankjewel en jullie met het programma. Goed.